ik niet alleen mee chasen, niet alleen mee chasen. Kijk, even even Jongens, rush, rush, rush, rush, rush! Yo, let's check in deze nieuwe video, ik ben Andreas, en vandaag ben ik terug op Fruity Games Factions. Jongens, Laat zeker even een like achter, en abonneer. want in dit geval moet je de-abonneren, dus zeker abonneren, want ik zie dat de helft van de mensen die mijn video's kijken niet geabonneerd is, dus doe het even zeker. Ook even een oproep, jongens, ik ben op dit moment factionloos, en ik zal het ook wel even blijven, dus als je mijn je faction wilt, Alsjeblieft, ik, ik join factions. Ik, ik, heb, ik heb een faction nodig, dus please invite me of Stuur me een bericht op Discord. Iets in de chat, uh, iets in de comments. Please invite me voor factions, want ik heb echt even een faction nodig. Jongens, geniet van de video. Kom er op bij. Ja, iedereen rustig. Iedereen. Iedereen. Echt niet iedereen, maar iedereen. Was dat logisch? Oh, ze gaan keppels uit, hè? Kijk die gaps. geef mij die gaps. Wat doen jullie? Ze gaan gappels uit. Is iedereen? Ze zijn één DTL, dat weet je. Oh, wacht, dat is hun, denk Ja, hun zijn eindig. Deze is heel low. Deze is hey, heel rusche, low. Hé, Rusje. Ik ga van meer naar achter. Pak. Oh. Deze heb gaps moeten krijgen. Hou oh, jij het geitje bij Andreas. Dat is goed. Ik ga maar even naar buiten. Oh mijn god. Ik ga maar even naar buiten. Kunnen we nog in? Ja, ja, ga in, ga in, ga in. Ga in. Oh, ik schrok. Oh, kus. is niet alleen mee chasen. Niet alleen mee chasen. Kijk, even oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. wachten. Jongens, rush, rush, rush, rush, rush. Stick, ik, st stick, ik, stick. ik ga uit, ik ga uit, ik ga uit. Je kan uit, je kan uit, je kan uit. Hij peult, hij peult. Ik ben één. E ja, ze zijn reddable. Ze zijn reddable. Yo, hier bij mij, bij mij beneden. Hij wil weg, hij wil weg, hij wil weg. Hij is zwart. Ja, hij is zwart. Ja, dat is keer, keer, keer. Keer, keer. Uh, kan het misschien open worden? Uh, hey, ja, op zich. Kijk, ja, uh, ja, kijk, Ja, en, ja, ook, en we ook we geweldig? De... Nee, dan niet per se. Ja, dan ik, stop deze, ik stop deze kisten nu gewoon. Ja, ik heb geen idee. Okay, ik heb hem, ik heb hem. Oké, okay, iedereen heeft hem. fuck die kisten. Er zit niks meer belangrijke in, Andreas. Effe Even mag, ik wil wel even iets leegs doen. Oh. Effe Let's go. Ja, gast. Die hadden we echt nodig. Lekker dat je alles voordat weg gaat. Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Echt enorm veel loot over van deze faction hebben gehad. Minstens 20 setjes. En dat hadden we op dat moment bij de faction echt enorm nodig. Want dat was denk ik onze eerste of tweede base dat we redelijk hadden gemaakt. Maar zeker nog niet dat we zoveel loot uit de raid hadden gehad. Helaas kan ik er nu niet meer van meegenieten. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat het village er enorm veel plezier uit kan halen. Deze fansbade is echt een... Wat? Dit is een guy voor PvP timer? Ja, omdat we een beetje net dat gaan. jongen Oh ja, en snel wat achtergrondinformatie. Dit was letterlijk de faction ernaast. Dat we ook gewoon... Redable hebben gemaakt. Jullie gaan nu zien hoe. En het was allemaal binnen 1 uur. Omdat oh, ik zo goed ben. Hallo? Je of moet ik echt nou komen helpen? Nee, doe maar niet. Wij gaan maar bewezen wachten. Hij denkt dat hij uh, omhoog kan gaan met blokken en er allemaal kleiden. Nice, bro. Nice, een doen like this. So fucking genius. Is oh, ik heb een beetje lekker. Ja, lekker. Ja, dat betekent ja, dat, ze, dat, ze, dat ze nu 3 DTR zijn. Ja, dus ze kunnen rebel. Easy class. Ja, ik heb het al op 7 AP. Op, eerlijk ja. vind ik ook ja, ja, Jongens, ik hoor je twee veen Hallo? Ja, ja dan dan moet je houden zo. Ga de volhouden. Oké. dit is echt kut. Dylan, ik laat je even in, oké? Okay? Ja, ja. Ik heb wel vertrouwen in dat je het kan. Ja, okay. ik. Okay, laat maar. Ik ben dat altijd... drie... Ik, nee, ik, ik lag er heel hard. Ja, ik reek Ik heb een kill. Let's go. Denk dat ze twee DTR zijn? We zijn allebei buiten. Er zijn twee man buiten. Ja. Volgens mij op deze is er eigenlijk geen gaps meer. Ik weet het eigenlijk zeker. Hij heeft 6 AP. Ja, dan zet hij nu een faller. Nee, dan. Ja. Oh, ja. Wacht, ik ga ja. daar gewoon in. Er is één dit jaar, hè. en hij springt. Jongens, ik, ik, ik heb. Jong, ik heb pro zet. Nee. Ik heb pros niet. Nee. Rust. Laat me rushen, laat me rushen. Pas nog. Hij is zo dood. Ja, ik ben, ik ben in. Kom op. Ja. Iemand je kan er mee. nog in, Dylan. Je kan je je er nog in. in. Ja, ik heb yo, toch jij gezegd? Ik ben het even stukken. Ik ben het even stukken. Ja, ik weet welke bloem is! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan, ja, ik kom Dylan, zo snel Ik jij. Dylan, waar ik ben, ik ben. Doei, Maak niet, uit, maak ik ben er oh. ja, Ik weet het. Oh, ik ben al bijna, man. Yo, Dylan, je kan er nog steeds in, je kan er nog steeds in. Ik heb al een beetje. Ja. Probeer ze een beetje eraf te houden. Ik ja, ja, eh, ze, ze hebben het niet eens door, ze hebben het niet eens door. Yo, hoeveel 5 seconden ben ik Oh zin. ja, kut, dat duurt veel te lang. Yo, ik kan nu daarheen re rennen, oké, okay, uh, hier. Ik moet echt veel cappen. Deze gaat doet de zoveel de damage! Oh ja, ze crupt hem gewoon de hele tijd. Ik kan hem nog steeds in. Yo, yo. Dylan, alsjeblieft. Hoe moet deze koe anders, anders, anders jump naar beneden, hè. lekker. Ik heb niet veel cap als, bro. Deze mensen zijn redelijk, ik zweer het. Boer, die probeert even oh, stuk ondertussen, bro. Even stuk. Ik hit deze. Ik hit deze bij je. En allemaal stuken, op, allemaal allemaal allemaal. Stuur hem, stuur hem. We kunnen. Yo, ga nee. bezig, ga vooruitwezen. Ja ja ja. Woah woah woah. Body pro body pro body pro. Ik ben ik heb een posnie, ik, ik ook. Zes, vijf, vier, drie, Dylan, twee. En bovenste, pak de bovenste. Dylan, ik ben er, Dries, ik ben er, Dries, ben er, Dries, Dylan. Twee, één. Oh, bro, hij heeft die, hij heeft lot, dus dan heb je die ladder gedaan en doe die weer open. Ik ben heel triest. Klopt, klopt. Ze weten het niet, ze weten het niet, ze weten het niet. Wat weten ze niet? Oh, de, de, dat klopt. De dat die nog open is. Oké. Okay. Nee, ik ik, uh, drie, zetten, twee, moet. Ik heb, ik heb drie Gapples buddy. Je moet nu maar komen helpen. Yo, ik word 2 twee 1 Yo, ik kom ja, aan, ja, maar aan, kom aan. Ik I moet, ik pak even, uit de inner chest echter gappels, oké? Yo, ik, ik, yo, ik, was ik was heb, af. ik heb 29 Gapples. zijn nee. één dit jaar. Ivy Lab probeert weg te gaan. Ivy Lab is volgens mij long aan hij heeft a bullet of gap, I feel, I have, I, I feel, I feel Oh my god. Yo, die Lucas. Lucas heeft veel moeten capten. Ja, maar die Neon die heeft, die heeft stuff bij. Die Neon die heeft stuff. Hij gaat weer looten. Hij gaat weer, die Neon wat? loot weer. Hier ligt een ik loot, anders gaat hij echt niet zo vaak looten. Die upsign. Wacht, ik stop de upsign. Sloop alles, sloop alles, alles upsign. Ja, upsign, go on. Oh, dit is een gear ge dit is een chest. We hebben best veel, dan hebben we best veel. Gaat iemand daar even helpen? laatste pro, la laatste, laatste pro, kan ik niet anders. Wat moeten we doen? Uh, Doe de... Hij is low. low, low. Kom helpen. Die Lucas wil helpen, hij is sowieso low. Dit ga we even ophouden met spullen pakken eerlijk. Andreas? Andreas bovenin, boven zijn boven hoofd. No. Ik ga gewoon op m. ik ga gewoon op hem. En zijn helm is gesproken. Ja. Oh, hij heeft een nieuwe helm. Goedie moet me helpen, Mijn gear is best wel ook. Goedie moet me helpen. Je moet, je moet ergens gaan critten. Hak, hak eentje naar onder. Ik heb ook gehakt, ik heb ook gehakt, ik heb ook gehakt. Hij, loopt. hij loopt. loopt iemand weer. Ah, oh, zonder dat er geen up zijn is. Die Ivy heeft geen gapples. Ik heb er een, ik heb er een. Oh, die guy is er. Kijk die loot. Ja. Ik heb die loot. Lucas wel weg, Lucas wel weg, boys. Eh, uh, ik, heb ik ik. Ik hoe heb je die guy? Ja, ik heb hem nog. Hodie, daar komt ik nu nog al... iets. Hodie, je moet hem snel houden. Ik ga ze gaan hij wil wegkomen. Nee, Lucas, nee, Lucas, nee. Nee, foei, foei, ja, stout, Lucas. Ja, hij heeft een mijs weg. Ja, is dus gebroken. Lekker. Is die man. ene guy. Iemand gaat op. Iemand gaat helemaal op. Iemand gaat op, buiten de wees. Weer een goede raid, Weer echt heel veel setjes geloot. En het waren natuurlijk echt vette fights. Jongens, hoop ik heb je genoten van deze video. Laat het zeker van een like achter als, als je het niet nieuw hebt gedaan. Hoop ik je weer eens gaan voor die 50 likes. Abonneer, want in is geval moet je de-abonneren. Dus abonneer ook zeker. Kan je altijd mijn content zien. En ik doe meer. Ik doe survival livestreams. Ik doe frisky livestreams. En ik doe natuurlijk ook frisky content zoals nu. Geniet er even van deze laatste clip. Ik hoop dat ik jou dag daarmee kan maken. Want het is best wel een grappig clipje. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Doei. Het is wel lekker no. No. Oh, Gelijk. Niet, oh, Oh, je staat op de clip. Je staat op de Jij bent zo slecht, als is man! Niet te in. Die bodem, jij bent. Oh, maar god, slash, dat is vloedje! Let's go, man! Hij is al keer 0,2! Let's go! Vloedje jij bent is zo shit! Hij is al twee, hij is al 2! Vloedje Ik heb helaas geen setjes meer of gappels, dus ik ga er maar door, jongens. Zonde, zonde. Wil je mijn EC-vloed? Ja, is goed, man. Krijg je? Oh, Oké. Okay.